Hey, Laura Elsman hier van Fabulous Business TV, je online video coach om jou te helpen te motiveren en te inspireren om meer met video te doen voor je onderneming. Dus als jij ook meer klanten wilt, als je meer zichtbaarheid wilt en vindt video spannend, dan is dit echt de video voor jou. Welkom bij mijn nieuwe weekvlog. Nou, vanaf nu ga ik dus elke woensdag om 5 uur een nieuwe video posten waarin ik jou inspireer en motiveer om meer met video te doen. Want herken je dat? Dat jij ook van plan bent om veel met video te gaan doen of je zegt van ja, ik moet inderdaad echt iets met mijn online zichtbaarheid doen. Maar je durft het niet of je doet het niet of je doet het wel, maar er komt nog niet het resultaat uit wat jij voor ogen had. En in deze wekelijkse video ga ik je helpen en motiveren om Echt veel meer uit je video's te halen. In deze week wil ik je vragen om jouw vraag te stellen over video. Waar loop jij tegenaan en wat zou jij nou interessant vinden om te horen en te zien in mijn video's? Wat voor tips heb je nodig bijvoorbeeld of hoe zou jij geïnspireerd kunnen worden? Ik wil jou echt uitnodigen om in de commentaren dus jouw vraag over video met mij te delen en ook deze video te delen met jouw vrienden, zodat steeds meer mensen van mij kunnen horen... en ook steeds meer mensen geholpen kunnen worden met het maken van video's. En uh, ik zou het heel erg leuk vinden als je ook een duimpje omhoog doet... omdat ik dan weet dat je de video gezien hebt... en omdat je dan ook kans maakt dat ik jouw vraag in mijn volgende video ga beantwoorden. Dus je wordt dan met naam en toenaam in het licht gezet met je onderneming... En dan noem ik je voor- en achternaam en je bedrijf, inclusief website. En dan zal ik jouw vraag over video gaan beantwoorden. En ik hoop dat we elkaar op deze manier ook beter kunnen leren kennen. Zodat ik jouw behoefte kan peilen en ik met mijn video's daarop kan ingaan. Ik zet in de beschrijving van deze video de link naar mijn YouTube-kanaal. En ik zou het superleuk vinden als je ook abonneert op mijn YouTube-kanaal. En even klikt op het belletje, want dan hoef je dus geen enkele nieuwe video van mij te missen. Ik zie je heel graag de vloggende week. En let op, deel nu jouw vraag over video in de commentaren op mijn Instagram. Tot later!